AZN is een nieuwe zwemvereniging, artistiek zwemmen in Nijmegen, oftewel uh, zwemmen, dat is wat wij doen. Dat deden we voorheen uh, in Eindhoven vier keer per week en uh, bij andere verenigingen. En nu hebben wij uh, sinds 1 januari besloten om het in vorm te gaan geven, zodat we dat dichter bij huis kunnen doen. Er is nu dus een vereniging dichter bij huis, maar de kwaliteit van de training is natuurlijk het belangrijkste. Nou ja, in Eindhoven bij PSV gaven ze goede trainingen en uh, daar hadden, hadden de zwemmers, had de zwemmer uh, het naar zijn zin. En, uh, nou ja, je gaat voor de kwaliteit ga je ergens naartoe en dat uh, konden we vinden bij PSV. Maar we hadden ook zoiets van ja, kunnen we de kwaliteit niet zelf hier ook neerzetten? Dus we hebben in de afgelopen tien jaar heel veel geleerd uh, wat betreft artistiek zwemmen. Uh, en, uh, ja, wat wij, geleerd, wat wij geleerd hebben in de afgelopen tien jaar, dat passen we nu toe en dat verbeteren we, of passen we aan naar ons eigen stijl en zetten we dan op die manier in. Noah beoefent deze sport al tien jaar en weet dus wel wat het zo leuk maakt. Ik denk dat het heel uitdagend is en het is eigenlijk, ja, het is nooit hetzelfde. Dus je kan eigenlijk altijd, <laughs> ja, je kan altijd jezelf uitdagen en altijd verder trainen. Dus het is eigenlijk nooit saai. Je hebt echt een uithoudersvermogen nodig. Je moet natuurlijk sterk zijn, lenig uh, ja. en hard trainen. Onze verslaggever probeerde het ook zelf uit. Uh, ja, Jij hebt het geprobeerd, hoe uh, vond je het zelf gaan? Ja niet heel best, dus je uh, gaat moeiender dan ik dacht. Maar vond je het wel leuk om een keer te proberen? Ja om te proberen wel, maar ik denk dat ik het toch mooi op het voetbal hou. Een goede indeling van de training is belangrijk voor de ontwikkeling van sporters. Bij AZN doen ze dit daarom ook in goed overleg. Training. Die, uh, op dit moment uh, uh, wij, wij zijn van mening dat een sporter uh, best uh, voor een heel groot deel zelfregie mag hebben uh, tijdens zijn training. Dus de sporter die uh, uh, bepaalt eigenlijk min of meer mee wat er tijdens de training uh, gedaan wordt. Uh, daar wordt dan natuurlijk wel uh, naar gekeken of dat allemaal wel past. En, uh, maar dat is eigenlijk hoe onze trainingen uit, hoe, hoe de basis van onze trainingen is dat wij dat samen met de zwemmer invullen. En uiteindelijk hebben we dan een programma wat bij de zwemmer past.